We beginnen aan 14.5. Geneste functies. En in het voorbeeld dan ook met een geneste als functie. Genest betekent gewoon twee of meer functies in elkaar verweven. Ik ga een kopietje maken. Bestand een kopie maken. De eerste twee woorden mogen weg. Even we kijken. Die zal nog wel juist staan, maar ik ga toch de weg voor jullie doen: Informatica. Rekenbladen. Online. En selecteren. Oké. Okay. De oude mag terugdicht. Deze. Hij zal de nieuwe wel terug opbouwen. En dan gaan we dat een stap voor stap overlopen. We moeten met een als-functie in D11, niet één als-functie gebruiken, maar meerdere als-functies gaan gebruiken. Dan moet je dus een geneste om te kijken, als iemand eerste geworden is in Fortnite, dan moet dat de dominator. Eh, ben je 2 tot en met 10, dan ben je een OG-player. Alles tussen de 10 en de 100 eigenlijk noemen we Fresh meat. En de laatste van de rij wordt de Noob genoemd. Dus ik ga die hier bouwen. Ik bouw die gewoon door is als te typen en dan gewoon alles op te bouwen. Hè. Dus het is een beetje vervelend dat dit kadertje ervoor staat. Maar je hebt hier zo'n knopje om dat dicht te klikken. Dan zit dat eigenlijk niet in de weg. Hè. Goed. Als de plaats die Daan gehaald heeft gelijk is aan 1. Hij gaat hier waarschijnlijk al zeggen, zelfs dat dat niet waar is. Dus als dat zo is, dan doe ik punt, comma. Hij zegt nu inderdaad dat dat onwaar is. Maar goed, stel dat dat zo zou zijn... Dan zouden we die persoon de dominator noemen. Niet vergeten de dubbele quotes te gebruiken. Dominator. Zo. Ik sluit mijn dubbele quotes. Punt komma. Nu moet ik opnieuw gaan testen, want nu kan het nog één van die drie mogelijkheden zijn. Dus nu heb ik een nieuwe als-functie nodig. Ik kan hier gewoon bij typen opnieuw. ALS. Enter. En dan zegt die: wat wil je nu testen? En dan testen net hetzelfde. Als nu dit getalletje kleiner is. Dan 11, dus alle spelers van 2 tot en met 10. Als dat kleiner is dan 11, dan noemen we zo een speler OG-player. Zo. Als dat niet zo is, punt, comma, moeten we dan nog altijd gaan testen? Zit die hier in die grote groep? Of is die bijvoorbeeld nummer 100? Dus ik ga nu met mij gemakkelijk maken, ik ga gewoon nummer 100 testen. Als enter deze plaats gelijk is aan 100, Punt, open de quotes. Dan is het een noop Zo. Sluit de quotes. En in alle andere gevallen, punt, komma, is het fresh meat. Dus ik open de quotes. Fresh meat. Zo, na, sluit. En nu is het een kwestie van heel veel haakjes te sluiten. Nu het knappen aan Google is dat, ook al sluit je geen enkel haakje, dan zou die het accepteren. Ik zal het nu even laten zien. Kijk, hij doet dat. Maar stel dat je... Ik ga je eens op die weer klikken. Zo. Stel dat je hier nog zat. Zo. En je sluit de haakjes. Het zal misschien niet super goed duidelijk zijn. Maar hij duidt hier aan welk haakje dat je dan aan het sluiten bent. Dus ik heb er nu één. Maar ik zie hier nog als functies. Dus ik ga nog een haakje sluiten. Zo. Voila. Dan zie je dat ik deze als functie sluit. En dan moet ik die ook nog sluiten. Dus dan gaan uiteindelijk drie haakjes staan. Je drukt op enter. We gaan dat even testen. Hè. De vulgreep naar beneden. Voila. Ik zie hier een noob tussen staan met nummertje 100. Ik zie een dominator staan op plaats 1. Wouter heeft het spel gewonnen. Ik zie fresh meat en OG's. Ik ga zo'n OG even testen. Plaatje 4 is inderdaad tussen 2 en 10. Goed, die oefening is af. Jullie mogen, dat heb ik al eens gezegd, hè, die opmaak terug in orde maken. Maar dat hoeft helemaal niet. Hè. Dus dat mag, maar dat hoeft niet. Dat wordt niet gevraagd. 2. Dus dit was geneste als. Een als in een als in een als in een als. zover als dat je zelf wil gaan. Een tweede oefening gaat over een toetje. Hier mogen we nog gemakkelijk gemiddelde berekenen, daar de som, maar hier moeten de bonuspunten allemaal in één functie zitten, zonder die kolommetjes te gebruiken. Ik ga je nog eens herhalen hoe bereken ik het gemiddelde. Ik ga naar de functieassistent. Ik selecteer gemiddelde en dan mijn bereik. Bij de som net hetzelfde, maar dan kies ik niet gemiddelde uiteraard, maar som. Ik duid mijn bereik aan, druk op enter. Nu kan ik deze twee selecteren, de vulgreep naar beneden pakken, en dat is in principe af. Niet op de lijntjes letten, hè. Goed. Dat was niet zo moeilijk. Maar het moeilijkste is, bepaal via een geneste functie het aantal bonuspunten in kolom i. Zonder g of h te gebruiken. Dus wat ik hier gebruikt heb, een functie, dan moet ik nu allemaal in één gaan steken. Daarom noemen we het weer geneste, hè. Meerdere functies in elkaar. Als het gemiddelde hoger is dan 6, dan zijn de bonuspunten de som van toetsjes 1, 2 en 4. En als het 6 of minder is, het gemiddelde, dan moet er komen staan in tekst geen bonus. Dus die ga ik nu bouwen. Dus ik ga weer iets moeten testen. Hè. Is als, enter, en nu moet ik gaan testen of dat gemiddelde groter is dan 6 of kleiner is dan 6. Dus ik ga het nu even doen. Als, en dan heb ik gemiddelde nodig, dus ik type g, e, m, i. Dan krijg ik gemiddelde, druk op enter, niet vergeten. Als het gemiddelde van die vier toetsen. als dat, sluit het haakje, hè. niet vergeten het, het ronde haakje te sluiten. Als het gemiddelde van dat bereik groter is dan 6, dat gaan we nu testen. Punt, als dat zo is, wat moet hij dan doen? Hoeveel zijn dan de bonuspunten? Dan zijn de bonuspunten de som van toets 1, 2 en 4. Dus nu heb ik de som nodig. Dus ik type gewoon het woord som. Druk op enter. De som van wat? En nu moet je met de controltoets toets natuurlijk, hè, want je moet meerdere cellen gaan aanduiden. Dus je drukt de eerste aan, houd je controltoets toets in, je drukt de tweede aan, en je drukt de vierde aan, en dat is de som van C3, D3 en F3. Je sluit natuurlijk het haakje in, hè, want dat hoort nog bij deze som. Dus dan gaat hij de som berekenen. Wat moet er zijn als het gemiddelde niet hoog genoeg is? Dus puntkoma als het gemiddelde geen, niet hoger dan 6 is, dan moet er komen in tekst geen bonus, daarom heb ik de dubbele quotes erbij staan. Dus ik open mijn dubbele quotes. Geen bonus. En sluit mijn dubbele quotes. En het mooie aan Google Spreadsheet was dat je niet op haakjes hoeft te letten. Je mag gewoon op enter drukken. En hij gaat dat al berekenen. Ik ga de vulgreep wel even naar beneden doen. Ik zie toch al geen bonussen en Wel bonussen staan. Dus hier heeft iemand 6 gescoord. Die krijgt geen bonus. En iets meer dan 6. Bijvoorbeeld 6,25. Die krijgt de som van tutjes 1, 2 en 4. 9 plus 3 is 12. 12 plus 5 is 17. Je mag ook hier weer de randen in orde maken. Dat mag. Dat zal ik eventjes doen. Maar dat wordt niet gevraagd. Hè? Voilà. Mijn oefening is af. Nu is het aan jullie.